maandje, of eigenlijk al minder dan een maand, is het kerstmis. En vandaag ben ik bij de introductie geweest om kerstinkopen te doen. Dus ik dacht, waarom geen video alvast voor kerst? Uh, ik heb trouwens bij de uitgedaan hele schattige ballen gekocht. Ik zal even eentje laten zien. Super cute. Uh, het is een bal met, ja ik weet niet wat erin zit. Volgens mij een soort van kraaltjes of iets dergelijks. Uh, super nice. <laughs> ik was helemaal in de kerststemming. Oh, het was zo leuk. Ik had heel erg naar mijn zin. Dan wil je echt alles kopen. Maar tegelijkertijd denk je, hmm, ja, oké. Okay. Uh, ik moet even vasthouden aan waar ik hier voor was. Dus niet meteen de hele internet leeg kopen. Dus ik heb een aantal ballen. Ik heb een leuke vaas gekocht met takkaar in. En ja, uh, super tof. Maar deze video gaat over haar voor kerst. Of kerst. Kersthaar, het klinkt een beetje raar eigenlijk. Je kent het wel dat je je, hebt je hele outfit voor elkaar je hebt, je make-up gedaan. En dan denk je, hmm, wat zal ik eens gaan doen met mijn haar? En daarom ga ik jullie wat inspiratie meegeven voor de kerst alvast. Uh, het is een hele makkelijke look eigenlijk. Het enige wat je nodig hebt is een kam, een uh, borstel, haarlak... En een haarband. Haarband hoeft niet per se trouwens, maar ik vind dat heel erg leuk. Ik heb verschillende haarbanden. Een brede haarband, dat werkt het beste. Ik heb er hier eentje zwart met goud. Echt een van mijn favorieten. Een rode, wel zo toepasselijk met kerst. En een brede een beetje zandkleur. Wat is het? Toop? Lichttoop. En deze is ook heel tof. Uh, volgens mij is deze van de Six. Met kraaltjes en alles. Echt zo'n uh, eyecatcher. Um, ik vind deze wel heel erg mooi passen bij mijn jurkje. Dus we gaan voor deze vandaag. Uh, het is een look die makkelijk te doen is. Ik denk dat je met misschien wel vijf minuten heb je hem voor elkaar. Ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden. En laten we maar van start gaan. Waar je mee begint is dat je je haar goed hebt doorgeborsteld. Dat is heel belangrijk. En daarna moet je zeg maar eigenlijk je haar even naar voren kammen. Vooral de voorste gedeeltes. En dan pak je die achterste stukken, die pak je nu met je kam. Oké. Okay. Dus dan heb je zeg maar een soort van een strook haar over de breedte van je hoofd. En die toupee je vervolgens. En dat doe je door gewoon rustig naar onderen te kammen. Zo. Vervolgens spuit je haar haarlak in aan de achterkant, dus van achteren. En dan hang je die strook naar voren. Zo. En dan pak je nog een pluk haar die daaronder zit. Zo. En die toepen je vervolgens ook. Ik zal het even laten zien. En daar spuit je weer haarlak in. Oké. Okay. Als dat dan droog is, dan doe je dat naar voren. Zo. En belangrijk is dat je een zijscheiding hebt. Nou, ik heb nu al een zijscheiding, zoals jullie zien. En dan pak je nogmaals, wat zeg maar, je moet een stuk van aan de voorkant hou je apart. En dan pak je nog een pluk. En die toepen je vervolgens ook. Zo. Spuit je weer lekker in, vanaf de achterkant. Zo, die doe je er overheen. En dat geldt ook voor de zijkant. En weer haarlak. Oké. Okay. Zo. En al het overige haar wat ook aan de voorkant zit, maar zonder deze ponypluk zeg maar... Die toepeer je ook weer. Weer haarlak. Oké, okay, nu heb je heel wild haar. <laughs> en wat je nu doet is dat je wat je hebt getoupeerd, ga je rustig naar achter borstelen. Maar heel zachtjes, niet alles, maar een beetje lichtjes eroverheen zodat het weer enigszins gladder uitkomt te zien. Nou, en dan merk je bijvoorbeeld dat deze pluk niet getoupeerd genoeg is. Dus dan topeer je die nogmaals. En dan borstel je het weer naar achteren. Oké, okay, en dan heb je die voorste plukken nog waar je niks mee hebt gedaan. En die haal je naar de zijkant. Achter je oor. Zo. Dus de achterkant is nu heel erg vol, zoals je ziet. En wat je vervolgens doet, dan heb je je haarbandje nodig. En die stop je zeg maar op de scheiding waar het touperen ophoudt. En waar je pony glad zit. Ik vind het leuk om dit dan nog ietsje meer naar voren te doen. Zo... En vervolgens spuit je over het geheel nog een keer haarlak. Ook aan de achterkant, zodat het de hele dag blijft zitten. En voilà, hier is de kerstlook die je wilt in echt. Nou, volgens mij zijn we echt vijf minuten bezig geweest. En het leuke is dat het er van achter ook heel mooi uitziet. Dat het ziet er heel, je haar ziet er heel vol uit. Het staat hier ook wat omhoog. En ja, ik weet niet of dit een beetje jaren 50-achtig is. Maar ik vind het echt super leuk. En het kan zowel met schouderlang haar als superlang haar. Of um, als je wat dunner haar hebt, net zoals ik. Ik heb niet super dik haar door altijd blonderen. Um, maar ook als je wat dikker haar hebt, dan heb je alleen meer te touperen. Want ik hoef niet zo vaak te touperen. Hoeveel plukjes hebben we gepakt? Ik denk een stuk of 5, 6. En, um, maar als je dik haar hebt, dan moet je dus iets dunnere plukken pakken en die meer touperen. En dan heb je eigenlijk een heel mooi vol effect. En ik vind zo'n haarbandje maakt het echt af. Um, ja, dit is eigenlijk heel erg makkelijk. Het is ook vrij makkelijk uit te borstelen. Um, deze haarlak die ik heb is nummer 3 van Wella. Extra sterk, maar niet de allersterkste. Want je wilt aan het eind van de avond wel weer gewoon kunnen uitborstelen. En um, dat kan met haarlakken die niet te sterk zijn, maar ook niet te zwak. Want het moet wel goed blijven zitten. Uh, je wilt natuurlijk niet dat het inzakt. Um, maar ook niet uh, haarlak die echt extreem sterk is. Uh, zodat je het gewoon aan het eind van de avond weer kan uitborstelen. En zeker wel uitborstelen. Want als je hiermee gaat slapen, dan heb je morgen echt enorm klitten. Um, maar als je het gewoon vanavond, of nou ja, aan het einde van de dag als je gaat slapen, als je het dan even uitborstelt, nou, dan is, uh, ja, is je haar zo weer glad en het is heel makkelijk. En dit was mijn kerstlook. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er iets van hebt opgestoken. En als je zelf nog tips hebt of trucjes of wat dan ook, let me know. Um, laat een comment achter hier onderin en geef zeker een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Uh, ik wens je alvast heel veel succes met de voorbereidingen van kerst. En ik zie je de volgende keer weer. Doeg!